Ik was weer thuis aangekomen. Ik ben goed geholpen en ik voelde me al een stuk beter. De zuurstofmasker had ik nog wel even op, maar ik merkte dat ik steeds meer begon te wennen aan deze atmosfeer. Toen ik eenmaal thuis was, maakte ik toch nog heel even mijn huisje een beetje schoon en maakte ik me klaar om verder te gaan aan het huisje. Want ik miste nog een hele hoop dingen en eventueel kon ik nog wat dingen van vroeger weer terughalen. Maar toen kreeg ik ineens een berichtje. Een berichtje van een robot. Een verleden... Maar het lijkt helemaal niet meer op de tijd van vroeger. Toen zag alles er anders uit en toen hadden we wel robots, maar nu niet meer toch? Wacht even, de laatste robots die ik heb gezien, die... Nee, nee dat, kan, dat kan niet waar zijn. Ik kreeg een berichtje van een robot en ik, ik moest er wel op af. Dus, we gaan hem zoeken. Ik ben benieuwd, wat zou er aan de hand zijn? Zou dit een robot zijn, zoals vroeger? Hallo? Nog geen spoor van een robot. Als dit echt zo'n robot is als van... Van, het, ...van vroeger, dan... ...wat moet ik dan doen? Hier staan allemaal mensen. Bijvoorbeeld, Hallo? Wat is fuck gebeurt is hier this allemaal? Er is fucking ja. in Swiss? Oh <laughs> my god, je oh. zo. Ja, oh! Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ik moet België berichten. We hebben een pingwin gevonden. You ping blijf hier, blijf hier, blijf hier nee, staan. Nee, sta, staan blijven, staan blijven, in de hoek, in no. de hoek. Oh, corner, shit, ik me in de corner, Peter kruk met you. Ik ben, geen, ik ben geen penguin. Ik ben geen penguin. Yeah, ik weet wat alle penguins zijn. Ik moet hier echt weg. Nee, nee. Ik nee, moet nee, nee, nee, nee, nee. Je moet hier niet weg. Nee, hier, nee, nee, nee, I nee. Need, need. Need. Je moet hier niet weg. Je moet hier blijven, want. <laughs> uh, uh, loop, loop, maar even mee, loop maar even mee. Kan, kan iemand mij alsjeblieft zo ver mogelijk weghouden van die robot? Wie ben jij? Robby, niet. Robby, vriendelijk. Niet Robbie, Ja, Robby, vriendelijk, ja, Robby, vriendelijk, ja. Ja. Oh. Ja. Meneer. Oh. Maar nee, ik heb hem even vastgedaan. Ik heb mij even vastgedaan. Ja. Meneer. Hij is bang voor mij. Waarom? Ik weet het <laughs> De, niet. Hoe, hoe, hoe? hoe wie, diegene die mij vast heeft, wie, wie, wie ben jij? Wie ben jij? Nou, ik kan eerder vragen wie ben ja, jij, jij, jij komt <laughs> ja. in mijn land, um, jij komt hier aanlopen. Ja, ik ben de president van Zwitserland, dat is waar oh. je op dit moment... Okay. Kijk, kijk, kijk, um, eindelijk, echt? eindelijk. Oh, oh nee. daar, daar is België, help. Ja. Oh. Doei. Daar hallo? is li Link, Link, Link. Oh, Wacht, Pudding moet hierheen, Pudding. Pudding? Waar is Pudding? pudding. Ja, Pudding moet hierheen. Wij hebben, wij hebben hier, Link, ja. jij hebt dat aquarium en je hebt die ijsberen, wij hebben voor jou... Gevonden, gevangen, een pingvin. Nee. We hebben hem. Ik ben voor. Geen... Gof... Nee. Ik de, de, de, en je ho we hoeven hier niks voor terug. We Kijk. hebben hem. We hebben hem aan de... Hij was aan het spartelen joh en ik, ik, ik die hengel halen en e ik heb hem eindelijk vast hier Heel ongel ik, ik ik kom het is niet ongelofelijk weg. Nee, weg. nee Robbie ja. Robbie Robbie. Ja. Robbie, ja. Robbie, stop. Robbie, stop. Robbie Robbie stop Robby stop Robbie hey, stop hey hey hey blijf hier die, de, deze deze pinguin, die moet nu die moet dringend naar dringend naar België nee, uh, ja ja ja, ja. De, hey, dat is pudding, dat is pudding. Wacht, Laat hem nou even. Wacht, Ik ben, ik ben in, in België geweest. Honkie, is een maat van mij. Honkie die nou. kent mij. Nou, dan nou dan kan je nu daar zien. Hij, heeft, zie. mij ja, hij heeft mij geholpen. Hij heeft mij geholpen. Wat is er nou aan de hand? Ze nemen me zomaar mee. Ik, ik, ik ben geen pingwin. Ze zien het helemaal verkeerd. Ik kwam hier om, om af te spreken met een robot en, en dit, gaat, dit gaat helemaal fout. Had je, al een ver... je had wel een soort verblijf ervoor toch, aan de andere ja, kant kan hierheen? wel tussen de, de ijsberen. Kan tussen. tussen de ijsberen kan die wel, Ja, dat dacht ik ook zo al. Koud, oh. zo koud. Goed gezien van jou, Pudding. Ja. Pudding had hem gevonden, hè? Pudding zag hem. Ik ben geen pingvin. Ik ben, ik ben geen pingvin. En dat hij zelfs nog kan praten, is zelfs nog extra ook. Dat, dat, dat is toch koosom. bizar? Even doorlopen. Honky! Honky! Ja, we, uh, honkie, help me! Ja, even kijken, ja, we gaan hierheen, hier we gaan hierheen. Vast. Nee! Jawel, kom. Ik ik ken Honkie dit, die komt ik ken je dit. gewoon ik, vrijwillig ik, ik, bezoeken. Ik, ik nee, ik ken de bel, ik, ik ken de plasvijver, ik ken het huis, ik, ik ken alles. Ik ja, en nu ga ik... je naar het aquarium, die ga ik ook even nee, kennen. Nee! En kennen. Ja, ja, ja. Link, dit is zo ook. bizar, je moet meteen ja. mensen uitnodigen om te laten komen om te kijken. Naar, ja. dit di naar dit exotische dier. Ik ga dat meisje uitnodigen. Jullie ja. hebben echt geen idee wat jullie doen nu, hè? Oké, okay, ze, ja. ze komen eraan. Ze komen eraan. Oké, okay, top. Ja. Ja. Kijk eens. Geen idee. Ik heb ze gebeld. Kijk, ja. je kan hier. Ga maar omhoog. Ja. Ja, ja. gaan we er maar in. Hier naar mij horen. Ja. ja. ja en in. Oh! So. Nieuwe je habitat. Nieuwe je hebt nee. gewoon een pinguin, joh. Je hebt gewoon een pinguin. Wat nee. gaaf. Dat is very nice. Look at this. Oh. Kijk nou, hij beweegt. Hij beweegt zelfs oh. meer dan die ijsberen. Oh. Wow. Hij heeft zijn eerste interactie. Zijn eerste interactie. Help. Help. Zijn eerste interactie. Help. Oh, hij schreeuwt zelfs dat is van blijdschap. Hey, nee, nee, nee. nee. Hij, wat, hij slaat het plafond. Wat is dit nou? Ja, het, dak is het, oh, is oh, het dak is heel stevig. Het gaat niet kapot. Dat is waar. Het dak is wel heel stevig. Help. Haal me hier weg. Haal me hier weg, ik ben geen... Ik ben geen beest, ik ben gewoon een me... Oké, ik kan alles uitleggen. Moet ik alles uitleggen? Ik kan alles uitleggen, ja? Die spraakdientjes die ik heb toegevoegd, dat ze dingen gaan uitleggen? Dat is sick tegenwoordig, joh. Ik ben Ixion. Ik heb... Ik heb duizend jaar vastgezeten. Duizend du du du ja, jaar ik... Ja, lijkt li li li een beetje li li op Malino. Die zat ook 2500 jaar in de grond toch? Of zo, yeah. was dat <laughs> home, is een ben ouwe Ik man. Het is oude pinguïntje. <laughs> ik kan een documentaire bij Pudding vandaan komen. Yeah, I'm watching a penguin documentary mm. about him. Oh. Dat is niet een... Ik ben geen pinguïn! Oh, hij oh, is mijn Oh! Oh! Oh! Robot! Luister! C! 4! 4! C, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, hij? vier, vier, hij? vier, vier, hij? vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, C, vier, vier, doet vier, vier, doet vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier Oh, de opening, of Meester, Meester wat, wat, is de, wat is jouw naam, robot? Wat is jouw naam? Meester CC44. CC44. CC44, jij moet me hier uitredden. Je, je moet me hier echt vandaan halen. Ik, ik kan. Oh, oh, Ze komen terug. Ze komen terug. Uh, ga, uh, terug. Uh, terug, uh, terug. Ga terug. Honkie Honky. Honkie Honkie, honky, luister. Honkie, luister nou. Oh, nee, nee, nee. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, nee. Je geeft me echt een vis? Jij weet wie ik ben! Oh, ik moet echt... Honkie, Jij weet wie ik ben! Je weet wie ik ben, je kent mij! Ik ben geen pinguïn! Ik ben geen pinguïn! Noxie, jij weet wie ik ben! Ik heb hier, ik heb zelfs je telefoonnummer! Wow, wow. Wat gebeurt er niet ja. vechten, niet vechten, niet oh, oh, oh, oh, oh. vechten! Hé hé hé! Hé hé hé! Hé hé hé! Kijk uit! Kijk oh, oh. <sindert> ja, uit! Kijk uit! Wat? Moet oh. de pinguïn eruit? De ja, pinguïn eruit. Moet de pinguïn eruit? Hij huilt, hij huilt. Hij huilt. Pinguïn, je kan eruit. Kom hier, kom hier. Pinguïn, kom hier. Kom hier, kom hier. Ik heb hem aan de hemel, kom maar. Wat een vuur, hij doet geen koersje! Mag ik me zeggen waardevrij, ik ga even wachten. Doe kom maar, mee, kom maar. Pingwing, ga maar naar binnen. Pingwing. Ga erin. Nee, ik wil hier niet in. Ja, je wilt Maar het is leuk. Alleen een pingwing zou hier niet in willen. Kom maar. Oh. oh. Nee. nee. Nee. Dit is ja, al eerder, eerder. gebeurd. Dan... Wat kom dit is maar. al eerder gebeurd? Nee. Wacht, misschien moeten we even luisteren. Wat is al eerder gebeurd? Nee, Nee. Gewoon laten springen. Nee. Hoop hey de de door de dit. pinguin kijk, hier En hier ook vis. kijk, eens pinguin oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh, oh, oh, oh. Ik denk niet dat wij een normaal mens hebben behandeld gisteren. Nee, ik denk het ook niet. Maar ja, dat, hij had wel... Dat was rare, sowieso wel duidelijk. Hij had dat rare vloeistof ook over zich, hè. Hij zei van, hij was duizend jaren oud en een mens kan geen duizend jaar worden, dus... Pingus kunnen duizend dus jaar worden. Krijg ik nou Kun, speciale nou, fitplekjes? Ja, maar Malino is ook duizend jaren oud, hè? Ja, ja maar is ja. Malino is een goblin. Ja. Wat? Melino is een goblin. Hij ja, een speciale VIP-plek Hij is mijn vrouw, ik kan een goblin zijn, ik kan toch niet met een goblin trouwen? je hebt echt met een duizend jaar oude oh. vrouw. Hij gaat oh. tot Hij oh. loopt, weg, hij is weg! Ik moet weg hier. Nee, <tot> <tot> <tot> oh. waar oh. gaat de pinguïn erin? Ik ben geen pinguïn, ik ben geen pinguïn, ik ben geen pinguïn. Waar is Rusland, de geen Ik ben geen pinguïn, ik ben geen pinguïn, ik ben geen pinguïn, ik ben geen pinguïn.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 Zeg! Zeg! Zeg! Zeg! Niet Niet Niet Mijn god, mijn god, wat gebeurt er! Wat is hier gaande? Wacht, wat gaat erin! Wacht, het gaat erin! Rennen, Wie heeft dat gedaan, pudding? Was het de pingwing? Pingwing, pingwing. Pingwing, pingwing moet De Penguin moet voor de rechter komen. Ja, België staat ja, ja, de rechtszaak aan ja. tegen de hij, hij, hij spreekt ook hekserij uit. Zee, vier, vier, zee, vier, zee, vier, Zijn ze er nog? Nee, ze zijn denk ik weg. Oh. Snel, breng me weg, breng me weg, breng me weg. Oh, snel. Breng me weg, breng me weg. Oh, nee. Snel. Oh, zijn er hier nog meer mensen? Ja. Oh. Je bent daar. Ze, ze wachten ons, volgens mij. Ja, stem, stem, stem. Robby veilig. Zie je nou wel? Robby aardig. Ja, Robby. Ja, Robby. Altijd te luisteren. Hij teun ook aardig. Hij teun ook aardig. Ja, ja. Als we veilig zijn, moet je maar even precies alles uitleggen. Oh, oh. deze is niet aardig. Oké. Oké, 2. kom mee. Geheime grot. Wow. Robby. Wow. Deze kant. Oh. Ik wacht. Ik, ik, ik ben je er. Okay. Deze kant. Boven. Af luister. Af luisterkamer. Oké. Okay. Oh. Leg Dat eens is. uit wat er allemaal gebeurd is. Uh, uh, uh. Zo, er, er, er, er. Kan je ze uitleggen waarom ik er op deze manier uitzie? Ik heb duizend jaar lang vastgezeten in een capsule met water.